Ja, Plexer is een, is een behandeling waarmee je met ioniserende gasmoleculen uh, eigenlijk de huid mee kan behandelen. Dit is eigenlijk een soort uh, apparaat waarmee je met de bliksem, uh, rimpels en verstrakking van de huid kan realiseren. Nou, het belangrijkste voordeel is, is dat uh, je met name uh, verstrakking van de huid kan genereren... Uh, en dat is met bijvoorbeeld je onder de ogen. Ja, en dat kon ik voorheen kon ik dat niet, behalve dat je moest je snijden. Nou, nadeel is, is um, nou, ik vind dat er wel heel veel voordelen aan zitten. Um, maar een nadeel is dat je in tegenstelling tot de fillers, dat het bijvoorbeeld ja, toch de hersteltijd wat langer duurt. Een voordeel voor een operatieve ingreep is natuurlijk dat het... Dat wel weer vergelijken tot een operatie die het vaak korter doet. Nou, ik, de belangrijkste indicaties voor de plexer zijn hangende oogleden, wallen en oppervlakkige rimpeltjes van de huid, zoals de verticale liplijnen, uh, Je kunt de uh, hals, je kunt het ook eventueel voor de decolleté gebruiken, je kunt er ook nog... Uh, kleine stilvratjes of vibrompjes mee kan bereiken zonder een littekentje weg te laten is erg belangrijk. Um, je kunt het ook voor de um, uh, kraaienpootjes kan je het gebruiken. Ja, dus, uh, je kan het best wel voor heel veel dingen gebruiken.